Dus allez, jongens, serieus, er is Joep kijkers op mijn kanaal loot. Je kijk, kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik hier samen met Caleb. En jongens, vandaag insane base fights zelf een fiction gemaakt. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Laat zeker een like achter. 40 likes misschien, nog een keer. Zou super awesome zijn. Abonneer op mijn kanaal. Dank wel voor die 3k, Ondertussen heb ik ook mijn YouTube rank, zoals jullie zien. Ik ben YouTube vloedje. Um, ja, jongens, geniet van de video. Wacht, wacht. Wacht, wat? Deze is stand toe dom, je kan er gewoon één Wacht. Ja, ik ben er één. Ik ben bij je. Wat? Hoe heb je dat gedaan? Ja, op die pressure staan en dan kun je gewoon inprullen. <laughs> wat, ja, wat? Wat? Wat? Drie. Twee. Ja, ik ben er één. Lekker, buddy. Blijf gaan. Blijf. Blijf. Blijf. blijf. Ja. Krit hem. Oké. Hou hem weg. Hou hem hier weg. Hou hem hier weg. Hou hem oh, hier weg. Hé, ik zit vast. kan ik... Wat? Ja, ja. Hou hem weg. Hou hem weg. Ik ga hier zo zijn. De... Je moet hem weghouden, buddy. Hou hem weg. Je kan eruit. Ja, ik ben er. En kan ik kan hem niet ervoor staan. Lekker. Lekker. boys. Lekker. Jullie gaan nu zien hoe we een beetje hebben raidable gemaakt. Vooral op het einde, we zagen dat ze maar onder de 1 TTR waren. En we zijn dus met iedereen naartoe gegaan om te fighten. En ik deed dus eigenlijk gewoon een YOLO Pearl. Oké. Kom, welkom Dat is een miner. Alles ook als je naar als je moet, alles. Ja. Ze zijn rijdenbal! Ja, push, push, push. ja ik, ik ben ook dood, ik ben ook dood. Boeien, push erin. Olééé, ik ben jullie kwijt. Waar is de koers Je moet naar die TL gaan. Die koorts die in de chat staan. Deze koorts. Ja. Daar moet je naartoe gaan. Rustig, man! Nou, was het durf. Ja, dat was de eerste keer dat ik een beetje rijdenbal had gemaakt. En damn, wat vond ik het vet om dat eens een keer te doen. En ik hoop dat ik in de toekomst nog mee bezig kan rijden. Ja, we zullen het zien. Hier. Oh. Ik kan niet verder. Dit, dit is alleen. Kijk, het gaat niet verder, snap je? Ik kan niet verder. Kijk! Hold ze, hold ze, hold ze. Oh, ik ben erin. één. eruit, peel eruit, peel eruit. Wat is er, waar? Kijk! Dat, dat stopt gewoon niet naast je. Bro, hij kon je erin. Toe. Ze gaan er allemaal in, ze gaan er allemaal in. Ga, jumpen wij. Goed, duim, duim, duim, duim, duim. Ja, jump allemaal, jump allemaal. Ik, ik sta in de kijk, ik sta in de fansgate. Ja, hou zo, hou zo, hou zo. Oh, ik, ik word van de fansgate weggehit. Ik heb ze allemaal gefired, ik heb ze allemaal gefired. Ja, erin, erin, zijn erin, Ja, blijf, er erin. Ja, ja, Let's go, boys! Dit zijn een fight die je zijn! Ze hebben ons, ze hebben hem ze hebben hem dichtgebouwd. Ik, ik ben bij de vond, ik ben bij de vond. Kan je niet door, uh, door de ster zijn purlen? je? Ja. Ja. Wij zijn samen met z'n tweeën hier. Ja. Hey Bodie, we kunnen hier doorheen één pearl. Door die... Uh, hey, hey, ik heb er eentje gekillt. Ik heb er eentje gekeild, Eentje rood. Oké, ik niet. dood. Okay, hey, ik ga dood. Oh, ik werd gewoon 3 Ik werd... Ik ben er op, Ik ben er op, Ja, helpen, helpen. Eentje heb de down, Ik heb pearl cooldown. Probeer te zoeken naar die upsigns. Waar zijn die upsigns? Moet ik terugkomen? Ik heb pearl cooldown, kom eraan. Hey, hey, moet ik komen weer? Ja, ik ben Ik ga dood. Ah, tje tje. Wat jullie nu gaan zien is een basefight dat zeker 30 minuten duurde. Alleen gaan jullie maar een paar minuten ervan zien, de spannendste momenten. Maar damn, wat duurde deze basefight echt enorm lang. Hier zijn is zitten, Uchiha. Uchiha. In je backvloedje. Is dit een claim? Denk het. Wat een. Aantrep, pas op. Pas op! Oh my god, I fucking hate my life. Gaan jumpen? Nee, ja. nee, dat is gewoon dat ding. Uitkijk wat vier. Maar wij. Dank u wel, bureaupland. I love you. Ga er niet in. Ga er niet in, ga er niet in. Tussen 6 hostage. Oké, okay, we gaan 6 hostage in. We komen ja, nooit loopen, uit, we jumpen. moeten er eentje droppen. Nou, boodisok. Oh, boedies ook. Ja, lekker. It's ja, perfect. In... Ja. Niet erin gaan. U, UTH. Ik ken het Doe doe Ja, ik ken Ja er een naar één er één. Fuck it boys! nou Maar wij zijn met. Kom maar op! Ik zit vast, ik hoor die chef van toch Hey, boys, ik, zit hier vast. Hey, ik, ik zit in de main base. Ik I want VJ, Jor hier. Ik ben die U.A.T. eruit aan het houden. Ik die trap open, ik kan naar beneden Ik ben ook, ik ben ook bij, ik ben ook bij. help, help, help achter jullie. Ik zit hier vast. Help, help, ik word ik ben er niet halen. helpen. Ik kan naar beneden komen als je wil. Standard ik ben erbij hier. hier. Oh, ja. Ik zit hier een minuut echt. Kun ik heb er veel meer dan naar wij kappen? Boys. Maar ik heb nog maar één cap, ik heb echt niet veel caps Waarom heb je zo weinig caps mee? Omdat ik er echt 14 had hoor Hoeveel caps oh, oh, de... UTA, gewoon op UTA, gewoon op UTA Ik UTA Zit je is hier wel in? Wat? Uwtje, een stuk Ik heb er één! Je hebt UTA <gasps> Lekker, je hebt UTA, je hebt UTA okay. oh, Heb je zijn caps? Hé, hier, hier ja, ik ey, je even weg, hé, vier we gaan een vierde eruit cappen. Vier of vijfde maat. Daar liggen ze. Ah, oh, boeie, boeie, we kunnen dit, we kunnen dit. We zijn maar twee keer. Boeie Oh, hier, hier, hier, hier, hier, vier. Ja, ik, ik wil ah, extra caps maken oh. uit mijn ender Oh ja. 8 seconden? Hey, als, acht 8 seconden? Als je extra pakt, pak dan ook voor mij, oké? Okay? Nee, je... Ja, oh, boeie is dood. Zijn jullie omslapt? Nee, boeie is dood, 100%. Ik hou ook wat dood, ja. Oh yeah. my god, we gaan één ditje zo eens. Boeie, boeie, boeie, boeie, we proberen dit. Oké, okay. gaan we bij hier? Nee, dat kan echt niet. Maar als je.. Gaan je we zien, daar in, in bij hem? Ah, kut Ik heb je geen fire resistors meer. Ik. echt. Gaan we in bij hem man. Want... Je moet in bij je uh, in bij shoppen, je shot de hij gaat... Door, okay. Ik ben er ook bij bij vier, je. Fior, Fior, Fior, ga VJor. Hm? Wat, ik ben eruit. Hoe dan? Waar we, ik... Waarom? Fior even 15. Ik heb kort gedroefje want. Ik ga echt niet droppen, ik ga echt niet droppen, ik ben gedropt. Oh, ik ben ook dood. Fuck. Hé, hey, we hebben nog, we hebben twee dit jaar dus. Dit is een van de vele basefights dat we deze week hebben gedaan. Dus de video's die morgen over morgen komen zitten ook vol met basefights en zelf eentje tegen upgrade. Dus ja, jongens, als je die allemaal niet wilt missen, ik zeg gewoon even abonneren. Zijn... Ja. Aan. Ik weet niet wat hij doet. Wat? Ja. Ze ik zelf uit die fucking trap Oh, Waar is hij? Waar is Hou hem kom. Oh nee. To... Ja, hij denkt dat dat de, de plek is. Kan iemand dan firetaggen? Ik heb hem firetagged. Nee, niet hem. Ik heb Bobo. Oh, ik heb spider. Of niet, ice trump. Hij is pro-blocked, pro Hij pro panikt, hij panikt, panikt. Nee, blijf kutten, blijf kutten. Ik firetag hem wel. Ik rit, ik rit, ik rit. Vier. Ik heb die, ik heb die, ik heb Achter ons, achter ons ook, sportief. je ben je? Ik heb sportief de faller in. Er zal er niet een faller in. Er zelf erin iemand gegooid. 5 AP? Oh my god, ik bouw er direct uit. Ik ben eruit. Sportief, weer de faller in. Hij heeft geen keppels meer, denk ik. Oh shit, jammer. Dit jullie weer. Oh, hey, uh, wat's up, guys? Wacht, wacht, ik hey, ben je kan erin pleuren. Je kan erin pleuren. Hier, via hier, via daar, via daar. Hier, parken, oh, hier, oh, oh, er zit Achter je, achter je, kijk uit. Wacht, hier buiten zijn mensen, hier buiten zijn mensen. Ja, probeer erin te browen. Hij stuurt zijn helm. Zijn helm, helm. Ja, GG. Bonnie. Yo, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker voor een like achter. Jongens, dankjewel voor die YouTuber Ik denk dat ik eindelijk de YouTube-rink heb op Frisky Games. Een kleine droom die eigenlijk, best wel, die eigenlijk uitkomt. Dus dankjewel daarvoor. Hopelijk kunnen we dit ook aanhouden: de views, de nodige views, om de youtube te behouden. Dus um, ja, deel de video alsjeblieft met iedereen. Dat zou super awesome zijn. Dankjewel als je tot nu toe hebt gekeken, want dan ben je echt een strijder. Ik hoop dat je mijn edits leuk vond. Ik hoop dat je de moeite die ik stak in mijn video tof vond. Laat zeker een comment achter, want die kijk ik altijd. Ik kijk alle comments en ik reageer ook onder de meeste. Jongens, dankjewel. En tot de volgende keer. Doei!